Stel dat je een barbecue hebt met veel vlammen, daar is een truc voor. De vlammenverdelger. Het voornaamste is om niet te panikeren, rustig te blijven en... een plantensproeier te gebruiken. Het is eigenlijk heel gemakkelijk. 10 gram gewoon keukenzout, 200 milliliter witte azijn en een halve liter water. Dat is het. En win-win-win, want de vlammen die zijn weg, het vlees heeft smaak en de grill is ontvet. Geen tijd meer te verliezen, kruip achter uw barbecue. Go!